En Ivy. Even behind the scenes kijken of heb het gewoon Ze heeft het goed gedaan. Yay. Morgen mag ze weer naar Blondie. Dus dan mag je samen in de trainer of je niet helemaal mee eentje. Dat is misschien wel heel erg fijn. Morgen moet ik al gewoon weer naar school toe. want kan ik kan niet iedere dag ziek zijn. Nee, we, we hebben vrijgekregen. Dus uh, ja, Daar zijn we zijn weer blij mee. Ze is lekker zo allemaal aan het rekken en aan het strekken en aan het doen. En dat is waar je basistraining over gaat. avond. Ik heb mijn blondie roze mes. Eigenlijk, jullie mag het even. Nou, ik denk, misschien dat het even los. Even kijken. We gaan springen. Ik weet niet of we gaan springen of crossen. Want er staat geen parcours. Dus we even kijken. Ik moet er over 10 minuten op zitten. gehad. Was wel weer een keer geinig om te doen. Ik vond het ook wel grappig dat Blondie het op vier cavalletjes of drie cavalletjes achter elkaar makkelijker deed dan op eentje. Geen idee hoe dat kan. Ja misschien omdat ze dan een soort meer gefocust is en bah, geen idee. Dat je met de cavalletjes was ook wel hmm, te doen. Ik vond, ik vond het wel lastig. Want ik had het natuurlijk ook wel een keer eerder gedaan met sprongetjes, Maar het is toch een soort ja lastig. En we merken nu dat ze als ik rechts aan het springen ben, dat ze dan echt een soort heel sterk wordt. En dat ik dan stelling moet aannemen en ook nog binnenbenen uh, binnenbenen aan moet houden. Omdat ze anders een soort wegschiet. Maar dus deze week als er weer parcours staat, ga ik weer uh, springen. Dan volgende week een jumping. Ik vind het best wel spannend, maar ik heb er vertrouwen in. Heb jij er vertrouwen in? Uh, ik heb geen mening. Mama heeft geen mening, mama heeft er geen vertrouwen in. Nee, hey, dat is niet waar. Ma mama vindt het eng. Dat is beter mooi. Ik denk dat mama een hartaanval krijgt als ik over de eerste hinderlis heen ga. Zoiets. <laughs> als ik dan over de laatste ben, dan staat ze een soort... ...hooooh! er staat 200. Er staan nu allemaal gekke sponnetjes en die kan ik ook gewoon in mijn uh, tractuurrijder erin meenemen. Want ik vind kunnen natuurlijk allemaal een springboel die wordt... ...alspringen... Oh, uh. Dat heb ik niet gezien. Wij gaan nu lekker naar huis toe. De paardjes hebben nog even op de wei gestaan. Vandaag mochten ze twee uurtjes in plaats van een uurtje. Ze zaten op anderhalf uur. Oh, ze hebben twee uur op de wei gestaan. Nee, ze zaten op anderhalf uur. Vandaag mochten ze nog twee uur. Oh, ze zaten op anderhalf uur en nu mogen ze nog twee uur. Dus... Schopbouwen. Woep woep. Daar zijn we wel blij mee. Moet wel oppassen dat Blondie niet te dik wordt. Ja, gewoon maar even kijken wat het er is. We kunnen dan niet dat suiker. Zelf, dat wel, omdat ze nu natuurlijk ook aardig kunnen eten. Dus uh, nee, dat is niet de bedoeling. Mm, de gasten in de mies trouwens. We moeten even... Uh, is er voor de rest nog iets op? Ja, dat moet, dat moet, moet soms even bijgevuld worden. Dinsdag vandaag en de paardjes gaan allebei op de aquatrainer Londi en Ivy. We gaan eens even laden, dus dat ging goed. We zijn blij mee. En nu gaan we naar alleen. Dus terug van de aquatrainer, alweer een tijdje. Alleen, uh, er kwamen allemaal dingen achter elkaar en gingen ze trailer parkeren en bla bla bla bla. Dus nu was weer uh, afsluiting. Uh, Blondie en Ivy hebben het dus best, uh, nou, zwaar is het niet het goede woord, maar ze hebben wat moeite mee gehad omdat ze steeds elkaar hoorden, naar elkaar gingen hinneken. Dus te weinig lead time. En de volgende keer neem ik gewoon één mee en dan blijft ze allemaal lekker thuis. En dan kunnen ze volgens, uh, Den hoor naar Dorp gaan, hinniken. want dit was een little bit too much. Maar goed, Ivy is voor de tweede keer geweest en Blondie gewoon haar dingetje gedaan. En nu gaan ze lekker op de wei. Nou, nog op de wei. Blondie is nog in de molen geweest. Dus uh, lekker rustig dagje vandaag. Ik denk wel eens heel moe zijn van de aquatrainer. Natuurlijk de uh, kafletis. ja kafleties hadden we geoefend in de volte. En natuurlijk omdat dat soort zijstukje dat we ook in de springles hadden gedaan. Maar dan nu met alleen blondie en ik zonder lesgever. Dus dat was wel weer even een andere piece of cookie. Maar het is gelukt. Dus daar zijn we blij mee. Mm, ja, Ivy die had ik, had ik gelogeerd en die ging echt helemaal dood van de spierpijn. Dus het was wel weer grappig en schattig om te zien. Want die is natuurlijk twee keer naar de aquatraining geweest. En het was best wel heftig voor haar. En morgen weer een nieuwe dag. En nou ja, dan zien we wel wat we dan gaan doen. Een hele goede test morgens. Um, het is koud. Zou je denken, hoe? Huh? Ja, dat denk ik ook. Jullie samen het einde? Uh, maar het is echt pittig koud. Het uh, is uh, uh. Maar nou, op zich wel mee. Maar er was vandaag een stormachtig iets. En in limburg waren er ook kans op tornado. Ik weet niet of dat is gekomen. Ik heb op TikTok dingen voorbij zien komen dat er soort kleine tornado's waren. Maar ja, ik had het vandaag ook op school. Ik hoorde dat. En we zagen die pieken op de buienrader. En dachten we moeten heel snel naar huis fietsen. Dus gelukkig hadden we het laatste uur uitval. Maar anders moesten we door de regen heen fietsen. Andere mensen moesten dat wel, wij niet. Nou <lacht> ja, komen we moeten toch niet maar geen Maar uh, gelukkig waren we precies voor de hele heftige regen waren we binnen. Dus dat was heel fijn. Mama die is ondertussen naar de Aakontraining geweest met Ivy. Uh, ik laat haar toch eventjes lopen, want. Ze uh, moest vandaag naar een kwartientje al stoppen omdat ze er zoveel spierpijn had en dus ze wist niet meer waar ze de benen kwijt moest. Uh, dat dus is natuurlijk voor de derde keer geweest deze week. Volgende week gaat ze één keer en de week daarna weer twee keer. Ja, je leuk. Dus, ja. Ja. moeten even de spierpijn eruit lopen. Anders heeft ze heel veel spierpijn, dat vind ik zielig. Komend weekend is ze ook lekker vrij en dan is het vooral wat noiseren, uh, heel los. En nou, misschien wel aan een bijzetje, maar moet even kijken. Uh, voor de rest, Blondie heeft gisteren vrij gehad, dus die ga ik vandaag even noiseren aan bijzetjes. Even kijken hoe dat gaat. Uh, en dan heb ik morgen, gaan we eerst met alle parcours bouwen en dan... Uh, ga ik even springen met uh, sled? even springles. Ik moet even. Nou ja, ik wil er niet te veel te... te doen geven. Want ik wil volgende week ook nog één keer springles nemen. En dan heb ik daarna een jumping. Uh, vrijdag en zaterdag. Uh... Kom maar, kom maar door. Ah, voor. Dus daar wil ik me even goed op voorbereiden. En ik bereik me daar ook op voor, um, als ik dan ga rijden, dat ik dan een moet Springen tussendoor. Dat heb ik echt zo leer gesproken. Nou ja, en dat ik daar op de caféletjes heel veel controle heb. Dat het tijdens zo'n parcours makkelijk gaat. Nou, dus wordt zaterdag een heel parcours gebouwd. Dat kan ik ook allemaal helpen, het is niet heel erg. Dus dan ga ik nog even voorspringen, springen, dan heb ik van de week nog een keer een lesje en dan daarna vrijdag nog een jumping. Misschien is wel drie keer in de week, dat is heel goed. Uh, maar die is voor die is voor deze ene keer. Ik heb wel zo'n zin in jumping. Ik vind jumping dat is echt altijd gewoon een soort vibe. Want vroeger ging ik hem natuurlijk altijd helpen en dan. Ah, wat het leukste was, ik ben één keer met jumping mee parkeerwacht geweest. Echt heel jumping lang. En stond ik alleen maar aan de zijkant, Ik vond het zo leuk. Ik had daar in de hoop echt een soort hele indeling, want dan hadden we een gasveld, een bak, een stuk aan de zijkant en natuurlijk het voorterrein. Nou ja, en dan alle mensen die op stal stonden, die mochten op het voorterrein, want daar waren dus zo min mogelijk mensen. En dan de trailers. En dan de wagens die mochten uh, bij de zijkant, uh, het zijterrein. En dan de normale auto's die mochten dan, oh ja, die mochten dan het gasveld daar achter. Ja, want daar was ook nog een gasveld. En daar had je dan ook aan brug bouwen. Nou ja, was leuk. En ik vind het ook zo gaaf om daar, ik ga even een paar best door. Maar het is zo gaaf om al die mensen super hoog te zien springen. Nou, ja, het is op 90 centimeter ook al hoog. En nu ga ik zelf maar 90 centimeter heen springen. Ja, ik vind het zo stom dat die 1 centimeter te groot is. Want anders zou ik gewoon 80 kunnen springen. Ik kan niet wel wisselen van arm. Want uh, 90 is best wel hoog. Maar... we gonna do this. I have very much trust in it. Mama die is wel echt een soort dat ze spannend vindt. Ik vind het ook spannend. Dat, dat, dat, dat is een ding dat zeker is, wat niet te ontkennen is, maar uh, ik ga het toch doen. En ik ben ook blij dat ik het ga doen. Ja. ja. ja. Dus ik ben heel erg benieuwd. Nou ja, IV Ivy moet ik, nou die ga ik gewoon wat rustig aandoen. Vrij weinig rijden, want ze heeft spierpijn. Ja, Nu loopt ze op zich wel. Netjes, netjes. Ja, aardig. Ja. ja, dat is heel mijn levensverhaal van zes minuten. Ik mag me toch niet meer te spijten. Um, ik ga even verder met eigen noteren. Dan ga ik jullie ook nog wat stukjes van laten filmen.